Welkom bij deze nieuwe video, vandaag uh, wil ik je gaan laten zien hoe je tekst kan gebruiken in een flow. Ik heb hier een flow voor jullie klaargezet en aan de hand van uh, daarvan ga ik het jullie uitleggen. In de uh, ALS-kolom daar zien we een energiekaart uh, van uh, een Fibaro uh, tussenstekker en uh, dat is de kaart de energie is veranderd en in die kaart zie je een tekstje met een eentje. Dat betekent dat er voor deze kaart een tag beschikbaar is. Die we kunnen gaan gebruiken in de rest van de flow. In de n lamp zien we een logica kaart. In die logica kaart zien we hier een vakje met een vraagteken. Dat is het vakje waar de tag moet komen. Als we even op die kaart tikken. Dan zien we hier rechtsboven in het beeld zien we weer dat vakje met dat vraagtekentje. Als je daarop klikt. Dan krijg je alle teksten zien die je kan gebruiken. Dan nou zie je hier ook uh, energie staan. Er staat in this flow, energie. Dat is dat tekstje wat hier bij de als kolom staat. Dat is dit tekstje. Als je daar klikt, dan zie je hem in de end kolom in de kaars verschijnen. En dan kunnen we bij tekst nog een waarde opgeven. En dan zeg ik bijvoorbeeld uh, 38. Dus nu uh, zal die uh, bij precies 38 watt zal die een, uh, in dit geval een melding gaan sturen ik heb hier in de uh, dan kolom heb ik een mobielkaart neergezet stuur een bericht naar en dan in dit geval mezelf boven het tekstvak zie je hier een tekstje staan daar kan je op tikken of klikken en dan krijg je weer alle tekst te zien nou uh, wil ik graag weten uh, wat de datum is dat hij het berichtje stuurt. Klik ik nog een keer op het tekstje. Dan zeg ik ik wil ook graag de tijd weten wanneer hij het stuurt. En als ik dan nog een keer op het tekje klik. Dan wil ik ook het altaatje uh, weten. En dan kan ik vervolgens ook nog een tekst achtertikken. tikken. De er is klaar. En nu heb ik een flow gemaakt dat als de energie van de vaatwasser verandert, de energie is precies 38 Watt, dan zal hij mij een berichtje sturen met de datum, de tijd en het wattage van de vaatwasser. Zo gebruik je text in een flow, mocht je nog vragen hebben laat ze even hier achter hierachter in de comments en dan zie ik je graag weer bij een nieuwe video.